Ik had op een, uh, op een knop geklikt en toen was ik alle videomateriaal kwijtgeraakt. En toen? Ja, ben nooit meer, ik heb het nooit meer teruggevonden. Ik heb het nooit meer teruggevonden. Daarom dat ik nu ook een week uh, niks meer heb geplaatst op jouw kanaal. Kunnen niks meer plaatsen? Nee. Ja nee, en dat komt er niet af. <hijf, nee, <hijf, dus nu moet ik weer een nieuwe video maken. Ja? Ja. Nou, ik ben er niet, ik ben er niet meer op door <hijf>, Nee. Welkom op deze kanaal. Ik ben oma. Opa was altijd eh, de radio was zitten En als moeder was er wel zo tegen. Oh, als moeder was er boos. Dat je dingen uitzend over. Dus jouw moeder hield niet van muziek. Dat hij hield niet van muziek. En als vader wel. Ja, dat kun niks aan doen, hè. Nee. <lacht> en lijk je dan meer op je moeder of op je vader in dat opzicht? Ik denk dat ik toch wel een beetje van opa was ook weg Nee, <lacht> <lacht> dat denk ik. Dat denk ik. Maar jij houdt wel van muziek eigenlijk? Ja. Nou, dan ga ik je een aantal liedjes laten horen. En dan mag jij uh, zeggen of je het leuk vindt of niet leuk vindt. Maar je moet wel eerlijk zijn. Ja, dat moet ik natuurlijk. <laughs> ik hoor het misschien, hoor ik het anders toch niet. Anders, nu hoor je het heel goed. Ja. Ja. Oké, okay, dit is de eerste... De, de eerste uh, liedje, uh, jij mag zeggen of je het een mooi liedje vindt of geen mooi liedje. Het mm. is een ding ja. Het speelt een keer door de van door. Ja. Wie zingt deze nou dan? Dit zingt Sam Smit. Dat is. Uh, <tomst2> Amsterdam. Londen. Hoe heet Londen? Wat vond je er nou van eigenlijk? Ja, dat vind ik goed. Ja? Wat voor cijfer zou je deze geven? Ja, 7 over 8. Sorry. Ja. Of vind ik. Ja? Wat vind je ervan? die? Het is jouw mening, jij mag zeggen ja, wat het je is wil. Ja, 7 over 8. 7 over 8? Ja. Ik geef het de 7 over 8. Oké, okay. dit is een liedje van een Amerikaanse zangeres. Taylor Swift heet zij. Taylor Swift. Taylor Swift Taylor Flut <laughs> <laughs> Taylor Swift <laughs> En dan mag jij zeggen wat jij hiervan vindt. Ik was nog iets do. het Wel redelijk zou ik zeggen. Welke vond je redelijk? Redelijk. Is dat voldoende? Ja, je mag het zelf zeggen. Ja. Vond je het beter of slechter dan de vorige? Ik vond het goed. Ja. Ik vond het goed. Wat voor cijfer zou je dit geven? Ja, ik kan even ik kan, ik een 7 of een 8. Een 7 of een 8? Ja. Is dat te veel? <laughs> is, is dat te veel? Is dat te veel? Ja, maar jij, jij, bent, jij bent de jury, jij mag zelf bepalen wat je ervan ja, vindt. Ja, ik zal het maar geen 7. Een 7, <laughs> oké. Okay. Ja. Ik geef het eens even. Kom de te wijzen, ik kom in de je even. Misschien ben je ooit in Amsterdam. Maar uh, hoe moet hij door de kast mee verdienen? <laughs> ja, ik weet het ook niet. Of moet hij niet werken? Hoeft hij niet te werken? Komt <laughs> hij ooit over de televisie? <laughs> ja, ik kom wel eens op televisie. Ja, ik maak een als ik terug te zie. Zeg je voor, jij was nog zijn leeftijd geweest. Zou je dan met hem willen daten? Ik niet. Ik moet, <laughs> je kunt hem niet verstaan, hè. Hij praat niet Nederlands. Hij praat Nederlands. Ja? Ja. Maar waarom zou je niet met hem willen daten? Ja, willen eten. Ja, eten ook goed. Zou je met hem willen eten? Ja, maar Wat moet je, je overdag gaan doen. <laughs> Ik denk dat hij gewoon muziek maakt oma. Oh man. Nee, je zal wel ergens in de kost zijn. Ik denk dat hij wat meer wel genoeg geld mee verdient hoor. Ja, dan is je al bekend, een beetje. Ja. Ik kom wel een keer op de radio. Ja? Dat klaar wel. Ja. Maar die moet in Amsterdam dan? Ja. Maar zou je niet bijvoorbeeld met een omaatje uit Amsterdam willen kaarten? Nee, die kennen dat niet hè. Kunnen die geen kaarten? die kunnen geen kaarten, ben ik gek. Nee? Die, die, die, die, die, die leven in landen en zwijgen. Ja. Die leven in landen zoals zwijgen. Maar ik heb ook in Amsterdam gewoond. Ja. Maar ik kan ook, ik kan wel kaarten. Kun je er ik kan niet, niet rekenen. Nee. Maar zou je niet uh, leuk vinden om mensen te leren kennen door middel van kaarten? Nee, dat was ook zo. Mensen van Amsterdam niet. Nee? Want die, die kennen dat niet wij. Right. Nee? Binnen een Gak hebben ze nooit van <laughs> ja, Haha! Hebben ze nooit verreurd. Die kennen niet zeggen. Dus kaarten is niet voor Amsterdamse oma's? Nee, dat is, niet, dat is niet het verkeerde gaat. Nee. Maar die, die mensen die hebben dat nooit geleerd. Nee. Dus daar we moeten ook niet aan beginnen? Nee, dat moet ze niet En Dat zullen ze ook niet doen. Dat zullen ze ook, nee. ook niet doen. Wat denk je wat hun doen in de vrije tijd dan? Ja, dat weet ik niet wat ze wat die mensen doen. We, doen, we, doen, we, doen ik ga je Ramstein laten horen. Wat nee, is dat. Metal. Meppel. Metal. Metal. Metal. Metal. Metal, ja. Metal, dat weet ik niet wat het is. Dat ga ik je nu laten horen. Mag jij zeggen wat jij daarvan vindt? Is metal is daar muziek? Ja. Ik heb er nooit van gehoord. Nooit. Nou, nee, luister maar, luister maar. Komt ie. Het is muziek. Ketsen zijn er Ik heb er Ja, Ja, ik heb er al. Zo ik al zei. Hij heeft ketsen hard toch? Ja. Hij heeft ketsen hard. Lust geen sokkenmelk. <laughs> ja. Hallo, lust geen bakje wel. Hé, een nog mag niet zo gemelden. het dan af. Domme. een Hé, m'n schilder Wat vond je ervan, oma? Ja, ik vind het gek. Ja? Wat voor cijfer zou je dit geven? Dat is ook niet voor je van dat is nog geen zes. Nee. <lacht> nee. Ik er nog niet Dus een vijf? Ja. Dat is nog niet het. Nee De laatste laatste ja, nummer Ja, want ik moet dan beneden. Dit is uh, Skrillex Komt ie Wow, oh, wat af Wat een gek <laughs> Ik zet hem af Jeroen Martijn, ik zet hem af Ja Wat Hoe gek wat voor cijfer zou je deze geven? Die, die geef ik nog geen vijf. Er <lacht> staan <dat> een goeie zanger. <lacht> hij, <Of, is, lacht> hij is heel populair. Nou, maar dan mij niet. Nee? Nee, ik hou er niet op. De geef je deze dus nog geen vijf? Nee. Dus een vier dan, of zo? Ja, ik, ik, ik, het is mijn nummer niet. Bedankt wil, voor het beoordelen van de muziek. En ik ga ik ik weer zeggen. Nou, is goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. <laughs> Dat neemt ik toch niet kwalijk echt Houdoe!